Welkom in deel 3, ik heb net een nieuw item gekregen, met dit item, kan ik uh, zonder mijn bloedsporen te verliezen, kan ik weer terug naar een gaan. Het is erg handig als je net uh, ergens vast zit of ergens in bent gevallen waar je niet meer terug kan. Zo hoef je dus niet uh, je eigen dood te laten gaan en al je bloedsporen weer kwijt te raken. Deze vijand heeft me nog niet gezien, dus ik ga proberen hem van achteraan te vallen. En als je een aanval doet, dat is deze, dan kun je achteraan doen om extra uh, schade aan te richten. Zijn een van de moeilijkste vijanden die in dit gebied rondlopen. Dus het is ook de bedoeling om echt van achteraan aan te vallen. En zoals jullie hier kunnen zien, hoe meer je aangevallen wordt. Of ventjes dood. Zit je ze dus ook helemaal onder het bloed. <laughs> een leuk effect. Hier ga ik nog eventjes terug naar boven toe, want ik was nog een item vergeten. En nog een keer met deze mevrouw te praten. Still lingering about. What's wrong? A hunter unnerved by a few beasts. No matter. Without fear in our heart. Als jullie het eigenlijk konden zien met deze aanval, daar zijn er overal wel mee weg. En ik denk dat uh, de makers dit wapen nog een beetje terug kunnen schroeven omdat het nu al het uh, best wel overpowered is. Hier kwam we weer een nieuwe vijand tegen. Getting the black draft Hier heb ik we net weer een waben gevonden, zoals jullie konden zien. Ik kunnen hem we er wel mooi uitzien, alleen hij is minder praktisch in de praktijk. Het item dat ik net gevonden heb, kan ik um, maar nu bij het oogje onder mijn uh, sporen, kan ik toevoor dat ik zal nog eens laten zien ja. dit item kan ik um, uh, zodra ik wel gevonden heb, kan ik uh, iemand oproepen om bij mij in mijn wereld mij te komen helpen. Of ik kan in iemand anders wereld kan ik uh, binnendringen en proberen te gaan doden terwijl dat hij hier net zoals mij lekker aan het rondrennen is. En als het mij lukt om hem te doden, dan uh, krijg ik een deel, een deel van zijn zielen. En krijgt ook weer uh, een kan op weer even, uh, naar Maar als het er lukt om samen met de speler waar je in de wereld bent gekomen om daar samen mee, uh, de baas te verslaan, krijg je insight en een som met uh, score klachten moet je dus graag snel dus een krijgen. een zij moeten je eigenlijk op wacht En voordat ik het vergeet zal ik op een terug iedereen weer een shortcut gaan openen. En dan zie je dat het eigenlijk uh, belangrijk is om een beetje alle omgevingen te gaan kijken voordat je eigenlijk verder gaat. Maar als je uh, met de game begint weet je natuurlijk niet ja, waar wat zit. Um, als het onderzoek uitgaat. Je doet, Je deze als je, je de dood moet je toch net hier weer teruglopen om uit te nemen. Of, Ik eh, bedoel ik eigenlijk. Waarom ik eigenlijk dat ik soul zeg. Souls zeg is omdat het komt dat uh, in alle andere game krijg je souls in plaats van bloed. Wat je hier eigenlijk zag was een vijand die is normaal moeilijk om te verslaan. Maar als je hem stil benadert is het eigenlijk one-hit one hit kill. voor een heel bekend stukje uitkomt. Want hier dat ik net naar beneden rolt. Dus als je dan wat het kant terug naar hier toe loopt. Of je had een stuk niet om te lopen en je bij je meteen te keren. Met de olieuring kun je op eh, vijanden gooien. Dat is onder de olie, ook logisch. En als je daarna een zuur of een molotov cocktail op ze gooit. Dan krijg je extra damage. Even. Dit was net de boosdoener die heel tijd in de deur aan het rammen is. Kom als het goed doet. Dit gebeurt er als je overmoedig wordt. Nu komt dat ik weer terug in de jagersdroom terecht ben gekomen. Omdat ik net uh, één inzicht of één, één insight kreeg. En hierdoor wordt er weer een nieuwe NPC wakker. Namelijk. Hello, good hunter. I am a doll here in this dream to look after you. Honorable hunter. Pursue the echoes of blood. And I will channel them into your strength. You will hunt beasts. And I will be here for you. To embolden your sickly spirit. Here here, can put uh, my blood in. Very well. Let me stand en, close. Uh, Now shut your eyes. Gaan, in the different categories. Oh, omdat ik naar dood ben benutzend. May de you find you? naar het deel waar ik dood ben gegaan. Hierbij sluit ik het volgende deel weer af.